Goedemorgen! Het is nu half acht en dat is het begin van mijn werkdag. Um, 8 uur komt de eerste patiënt binnen, dus het is tijd om de camera gereed te maken. Dit is de steriele berging. Hier staan alle steriele spullen die wij op de elkaar OK gebruiken. En gedurende de opleiding leer je eigenlijk wat er allemaal in de netten zit. Het lijkt dus ook nu wat veel, maar dat komt allemaal niet. Nou, de patiënt ligt nu op de kamer en we hebben net de time-out gedaan. Mijn collega Susanne die heeft de spullen opengelegd, zodat ik kan ontdekken. Op operatieassistent heb je twee rollen hier gevuld. De rol als omloop en de rol als instrumenterende. En persoon is nu de omloop en ik ben de instrumenterende. Bij de volgende patiënt rijden we Voor deze operatie gebruiken we een basisnet. Maar het kan eigenlijk net zo goed zijn dat we voor een operatie wel 10 van dit soort netten gebruiken. Nou, Ik ben klaar voor deze operatie, dus ik ga naar binnen.